Hallo allemaal. Ik hoop dat iedereen gezond is en de afgelopen tijd goed is doorgekomen. Uh, het is een beetje een bijzonder jaar geweest, waarin het hockeyseizoen eigenlijk op zijn kop heeft gelegen. Waarin ik uh, zelf veel geblesseerd ben geweest, maar ook uh, een academisch hoogpunt heb gehaald door mijn master te halen. Uh, het begin van het seizoen was voor mij een beetje lastig, want eerst uh, viel ik uit door eigenlijk 13 hechtingen uh, rondom mijn mond en vervolgens mijn sleutelbeen te breken. Um, daar ben ik mee terugkomen heb ik wel nog mijn wedstrijden kunnen spelen, alleen na de winterstop is ons seizoen helaas vrij vroeg uh, ja, afgekapt. Uh, vanwege goede redenen natuurlijk, uh, maar uh, dus het is een beetje een bijzonder jaar geweest. Uh, ondanks dat heb ik, ben ik, heb ik wel kunnen afstuderen, dus dat was fijn. Uh, ik heb hier wat beelden van uh, de wedstrijden die er toch zijn geweest dit jaar, uh, van mijzelf, van mijn teamgenoten en uh, ja, veel plezier. Of these things racens in my mind. I've been hunting high and low, and I get off too far from the light. Even when life is getting too rough, I can't help myself, I just can't Uiteindelijk is het het eindsignaal dat de bevrijding geeft aan de Tilburg-sporters en ook aan de ploeg van coach Jeroen Delmey. Tilburg zorgt voor een sensatie door met 1-0 te winnen van Amsterdam. En die terug op Algera, maar die gaat hier ontzettend in de fout. Sprengers pikt op tegenover Ingram. Sprengers naar zijn bekken en hij scoort! Een soort shootout van deze Rick Sprengers tegen Rotterdam. Hij scoorde ook in de heenduel, maar dat werd dus dik verloren. Nu die belangrijke 3-2, 4 sprengers. En dan moet hij nog een end op zo'n 25 meter. Maar hij rond het geweldig af hoor. Deze aanvaller gaat naast het doel van Van Hemsteden. En daardoor blijven de punten in Tilburg. Feest dus voor de ploeg van Jeroen Delmee. Zo, dat was eigenlijk alweer het seizoen in de notendop. Uh, op het moment zijn we ons zelfs alweer aan het voorbereiden op het komende seizoen. De combinatie tussen topsport en studeren aan de Tilburg Universiteit heb ik eigenlijk altijd als erg prettig ervaren. En zou ik ook zeker aanraden aan anderen. Uh, dus mocht je er ooit over twijfelen, uh, de Tilburg Universiteit helpt enorm. En uh, helpt je ook zeker, denkt ook zeker mee in beide carrières eigenlijk. Um, Zorg dat iedereen gezond blijft. en hoopt